In deze video gaan we bezig met de oefening plat. Dit ga ik samen doen met Belle. Bij de plat is het belangrijk dat je hem kan liggen. We laten hem eerst liggen. Nou zie je dat Belle op deze heup ligt. Zij dus kan ook die kant op draaien. We maken contact met de neus. We gaan rustig naar de halsband toe, naar de oren. En dan omhoog en dan naar de vloer toe. En als die dan mooi plat ligt, krijgt hij een beloning. En je laat hem ook zelf weer liggen. Je moet dus goed kijken naar de heupen. Welk kant je hem nu gaat opdraaien. Je kan namelijk nu niet zeggen dat je hem de andere kant opdraait. Want dan ligt hij op de verkeerde heup. Altijd meegaan met de hond. En hij ligt plat en hij krijgt de beloning